Nou, trouwens, dat weet ik wel. Hier zitten de, de pinnen, dus dat gaat niet gauw gebeuren dat ik niet meer weet welke waaraan moet. Nog wel eventjes controleren of het lampje het doet. En ik zal ook even op moeten zoeken of ik die lampjes rechtstreeks op een decoder aan kan sluiten. Kijk, lampje. Heb ik stroom? Heb ik stroom? Ik heb hier net nog iets laten ontploffen. Helaas staat het niet op camera. Dat is ook leuk. Nou, dit lampje is helemaal goed. Het, het, het ruikt hier nog een beetje verbrand. Um, als het nou op camera had gestaan, had ik het ook zeker met jullie gedeeld. Hoewel het niks te maken had met modeltreinen, was ik uh, de, een controller voor LED buitenverlichting aan het repareren. Uh, de, uh, de fuse, de, de, de zekering was gesprongen. En ik heb die vervangen en uh, ik heb het idee dat die gesprongen was met, met de reden, want toen ik er de stroom op zette, was het een gigantische klap en vloog overal de stroom van het huis af. Leuk, maar <coughs> ik ben blij dat er niemand thuis was, dat verschilt weer een boel paniek. Dat was de diode eruit. Ehm. Uh, poeltjes ik denk dat ik het mezelf makkelijk maak 1 2 3, 4. Kom, 4. zo dat is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 Zo, en even controleren om de batterij te vervangen. Van hier naar hier geen contact, helemaal niks, perfect, dat betekent dat deze helemaal los is. Die strakjes hier weer terug kan, de andere kant doe ik alleen maar in, twee los te halen, zo, het lampje er even uit. is niet zo fel als de andere ja dat kan ook zijn dat ik hem niet zo hoog had staan zo ja. prima die zijn nog goed en hier hoeft ook alleen maar de diode eruit ik had gehoopt dat zwaartekracht me een beetje zou helpen Kom op. Zo. Ja, gewoon uit, uit nieuwsgierigheid. Volgens mij waren ze ook kapot ook. Oh nee, nee er komt wat spanning doorheen. Zo niets. Ja, nou ze deden het nog wel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 De, waar is die? Waar is hij? Ja, uh, motor right. Nou, ik heb geen idee wat motor right is. Of motor left. Um, dus uh, ik ga ze gewoon aansluiten. Ik zie het wel. Ik hoop eerlijk gezegd, ik heb het nog niet kunnen testen. Maar ik hoop dus dat die decoder op de motor kan liggen. En dat dan de kap er nog op kan. Uh, de kap gaat er zo op. Ja, dat is... Het is dus niet uh, echt uit te testen op dit moment. Het is een vrij kleine decoder, dus ja, het is een gok. Um Zo. dat het wel moet lukken. Ja, ik denk dat het wel moet lukken zo in het midden. Het zal een kwestie zijn anders van aanduwen. Dus dat betekent dat hij hier eigenlijk in feite hier tussenin komt liggen. En dan zou het ook betekenen dat ik deze heel kort de af kan knippen niet te veel speling hebben en dus off we go That's één. in de knoop. Zo, zo. Dus uh, deze hoef ik alleen maar vast te solderen op de pinnen die naar de motor gaan. Klinkt eenvoudig. Er zit er redelijk wat soldeer en spul op. Ik pak even een tang om het op te leggen. Deze is net wat hoger dan ligt van de grond af. Of van het doek af. Zo. Want die werkt net wat makkelijker. Dan gaat hij er zo op. Deze komt hier. kant dat het zo gaat. Zo, zo rood staat nog te wachten. Zo. Nee, die heb ik nog nodig, de Power Pick-up. Dat is rood en zwart. Even zoeken. Dat is rood. Zo. Ja. De power pick-up komt vanaf de andere kant ook hierop uit. Deze ga ik een stukje verder aansluiten. Dan heb ik niet twee draden op één aansluiting zitten en dat werkt gewoon makkelijker. Zo op uit. oh dat was te kort. Nu ik creatief doen. En red ik dat nog. Nauwelijks, dan gaan we even kijken of ik me halve week op kan monteren. helemaal op de plek waar ik hem wilde hebben maar het voldoet en deze is eigenlijk nog zelf te lang strippen van de kabels wil niet echt vandaag. Oppa, prima. En daar heb ik geen extra solder voor nodig, want er zit hier een hele grote blob. Zo. Dus de decoder zit nu vast op de.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 Om die te monteren op de ledjes. Deze gaat ook weer vast hierop. Dat is goed. En nou even kijken welke functie welke functie kabel, draad, kabelding ook weer moet op de, uh, op de leds op, voor de negatief. En dan zou, uh, zou ik wel alleen maar vast hoeven te schroeven in theorie. Dus de volgende die ik wil hebben is de blauwe. Zo. Je moet dan dat wordt een grijl. Voor de weerstand hebben en dan hoop ik alleen dat die blauwe blijft zitten. De andere blauwe die aan de andere kant gaat, ik verwacht van niet, ik verwacht dat hij daar los ziet. Kom, pak hem. Uh, te weinig zondeer. hier. Doen we het wel zo. Oké, okay, dat is niet zo verstandig om te doen ik allemaal Denk. Dat ik binnenkort een nieuwe tip moet hebben. Oh, daar gaat die blauwe kabel. Waar ik als van verwachtte dat die los zou schieten. Zo, die moet hier ook nog bij. Man, als dit geen kortsluiting gaat geven, dan wil ik het ook niet meer.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 Zou daadwerkelijk een digitale UF gaan rijden. Geel. moet nu uh, een hand daarop. Het is al een hele dunne draadjes dit zeg. Is ook heel weinig vermogen wat erop komt. De gele. En dan komt hier de gele van de andere kant, en dan doe ik zo. Zo. Uh. Oh, hij laat al los, dat is jammer. een betere deze rol ik in elkaar en dan ik daar dan ik even een stukje isolatie op ik weet nog niet of ik hier een uh, het is zulke dunne draden dat ik niet denk dat de heat echt effect gaat hebben maar goed nu heb ik over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 uh, deze kunnen hier dan dadelijk zo op. Als eerste moet ik hem eigenlijk, nu ik hem toch helemaal open heb liggen, even nog smeren. Het zou eigenlijk wel fijn zijn um, als ik nu de, de motor aan zou kunnen zetten. Dan gaat dat lukken. Even die zien. De bovenste is niet zo moeilijk, maar die onderste. Nu wel Dat klinkt een beetje roestig. Ik heb hem voorzien van een klein beetje smeren ook met name aan deze kant. De onderkant heb ik al gedaan en de binnenkant nog niet. Ik weet niet of deze eruit te halen zijn, volgens mij is het een klik en daarna een helskabij om ze weer terug in te zetten. Gaan doen. Even de handleiding erbij. In het Duits. En daar zitten wel pijltjes en ik denk dat dat is, daar kun je iets smeren. Iets met koppelingen. Oké. Okay. Ik kan de lagers uh, smeren. Dat zijn dus uh, deze hier. En aan de binnenkant zit een wormwiel. Hetzelfde geldt voor hier de lagers en het wormwiel. <tus> Klinkt niet fantastisch, klinkt niet geweldig. Um, ik heb het idee dat er nog wat meer aan te verbeteren valt. Ik heb het motorblok ook los zitten. Ik ben een beetje... Ja, ik haal het liever niet los. En Ik denk dat het zo lastig is om weer terug op zijn plek te zetten. heb ja, met name hier die aansluitpunten uh, goed in de olie zitten. Ik heb het idee dat daar heel veel herrie uit komt namelijk. En uit de motor zelf, maar daar ga ik even niks aan doen. Zo. En dan heb ik deze erop. Dat is 1. Hier is het even oppassen voor de kabels die ik hier heb neergelegd. Deze hier op. En die hier en dan. Zo. En de motor. Die moet de onderkant nog vast. Die had ik al losgehaald. Om het kunnen uh, bekijken en smeren. Daar hoop ik dat die pakt. Ja. Dat kan ik even zien. Uh, heb ik hier nog iets. Ja. Nog een draadje. Even kijken of de motor nu zo aangesloten zit. Ja. ik hoorde een brommen. De contactpinnen zitten er goed op. Het is zo vervelend als je erachter komt achteraf. Aan deze kant geldt hetzelfde. Even vast schroeven. De raden erop solderen. En daarna programmeren. Zo ja. Dan kunnen ze precies hier in die leuven. Zo. Zo. Even kijken. Heb ik nog iets? Heb ik nog iets? Het is niet de beste oplossing. Maar ik doe het toch zo. Hop. Op zich dan zou ik hem nu moeten kunnen programmeren. Ik heb hier mijn programmeerspoor en dan heb ik eigenlijk de rest al aanstaan. Ik ga hem even programmeren en ik hoop zo het resultaat te kunnen laten zien. Nou dat even programmeren heeft wat langer geduurd. Ik heb hem uh, op de rails gezet en um, ik vond dat hij al vrij ver heen en of heen reed met elke bevestiging. Maar toen keek ik ook in mijn decoder pro en ik kreeg alleen maar terug uh, 255 als de antwoord. Dus alles op de max. Um, ik heb een gereset, decoder. Ik heb, uh, uiteindelijk heb ik een wiring bracket gepakt en hierop ge, uh, gesoldeerd. Even de oude decoder loshaalt een beetje. Hij alleen maar met de voeding uh, een ESU eraan gehangen. Geen probleem. Daarna heb ik een andere Lace DC erop gehangen. En uh, die deed het ook goed. Dus ik denk dat uh, ik een defecte decoder had. Dat is deze. Die is uh, niet goed. Die mag terug naar China. Inmiddels heb ik hem. Uh, om de andere te testen heb ik ook gewoon twee draden. Recht op de lok gesoldeerd. Die gaan naar mijn. Uh, uh, kijk. Kan ik die in beeld krijgen. Naar mijn uh, uh, Arduino 2. Die dus de aansturing doet en zo kan ik hem um, uh, uh, uh, gewoon hij staat nu op programming track gesoldeerd Dan kan ik hem gewoon even testen dus uh, de stroom staat er al op uh, hij klinkt nog als een oude koffiemolen ik kan niet helemaal vinden waarom helemaal als dus ik een hard gaan het lijkt wel alsof er een klein stukje plastic uh, of metaal als ik geluk heb van de tandwielen niet helemaal vlak is ik denk dat ik er dit nog wel uit kan krijgen als ik hem uh, wat nauwkeuriger programmeer met de betere steppings en zo. Misschien dat het niet helemaal lukt met deze decoder. Maar... Tot zover heb ik in ieder geval dit. Um, en ik moet zeggen dat ik hier ook al... Uh, nou na al het uh, gedoe met uh, de, de defecte decoder ben ik hier wel tevreden mee. Ik heb de lampen uiteindelijk dus ook voor leds vervangen. Uh, de gloeilampen eruit gehaald. Ze zitten precies op dezelfde plek en als je de kapper opzet dan ziet dat er ook prima uit. Um, natuurlijk wisselen de leds mooi mee. Ja, alleen de herrie die eruit komt is een beetje teleurstellend. Uh, uh, nou misschien dat ik nog eens een keer goed ga zoeken waardoor dat het komt. Dat was niet zo heel slim om te gaan solderen dat de stroom er nog op stond. Maar goed, zo. Dus als ik dat doe, solderen terwijl de stroom nog op de decoder staat, dan reageert mijn voeding door een, een lichte zoom te geven. Ik vermoed een 50 hertz. Vanwege dat het via de soldeerbout terugloopt. Kom. Zo. Er gebeuren stromen die niet horen. Zoals ik al had gedacht, past de decoder precies in de kap. Het handige is uh, van dat uh, um, solderen van de draden rechtstreeks op de locomotief, op de decoder in feite, dat ik dan gewoon volgens mij ogen aan kan zetten en de wielen schoon kan maken. Wat in dit geval ook nodig was, ik heb ik gewoon op zijn kant gelegd. Gas erop en uh, real er tegenaan. Ja, het vuil vlogen er vanaf de voorkant. Oh, die moet nog klik zeggen. Klik, ja, goed zo. Het is dus vuil vlogen vanaf en ik denk dat het nu dus beter contact maakt. En inmiddels is mijn laptop leeg. Dus ik kan ook niet meer. Ik kan hem al op de heel zetten, maar ik kan geen um, commando's meer geven ik zet hem nog even de laatste dingen erop en dan kan hij terug de doos in Zo. soms willen dingen niet het omdoet zo en dat is hoe je een roko wat ligt mijn doos een hele oude roko uh, 4155 digitaliseert bedankt voor het kijken en vergeet niet te subscriben, te liken en tot de volgende keer.